Dit is Happy. Happy is fan van het Hageland en met de Happy Hageland-app geniet hij er nog veel meer van. Via de app ontdek je de streek, haar steden en gemeenten. Dankzij geolocatie gids de app Happy perfect door het Hageland. De uitagenda geeft je alle informatie over de leuke events in de buurt. Happy nodigt zo zijn vrienden uit voor een optreden van zijn favoriete band. Een probleempje onderweg? Een berichtje naar het gemeentebestuur is zo geregeld. Happy zoekt en volgt ook lokale handelaars en verenigingen. En als hij daar zin in heeft, kiest hij een van de vele prachtige fiets- of wandelroutes van het Hageland en trekt hij erop uit. Happy geniet bovendien van de promoties van zijn favoriete ondernemers. Met de Happy Hageland app zap je zo door de streek.